Ik uh, heb meegebracht voor de laatste sessie Sean. Sean is uh, misschien een beetje een nieuw gezicht, tenzij dat de mensen op het YouTube-kanaal al video's van u gezien hebben. Maar vorig jaar waren we er nog niet bij. Maar, joh, doe je maar oh. Met die donuts zakken, die ga je niet meer gezien. Oh, oh ik nu zeg. God, schande. Ze is slecht als we het zeggen. Sorry man, sorry. Ja, inderdaad, dus uh, Sean is terug dit jaar met alweer een zeer boeiende sessie rond motion design. En wat ga je dit jaar voor ons brengen, Sean? Ik Nog altijd motion design. Right. Um, ze gaan ja. ons vandaag focussen op After Effects, uiteraard. Um, wat ga ik bij jullie doen? Ik, ga eigenlijk, ik heb met jullie al een soort van rough cut van animatie voorbereid, of in ieder geval al een design. Ga ik dat met jullie animeren. En ik heb ook al een file voorbereid waarin eigenlijk al de assets gewoon prokenlijk eens klaar zitten in twee hoofdstukken als het ware. Waarom? Ik ga het eerst animeren, nadien nou, gaan we dat ombouwen of omzetten naar een soort van template, Hoe wij op een zeer snelle manier een stuk of 15, 20 uh, artist reveal posts kunnen gaan ontwerpen. We gaan dat doen met, met een motion graphic template, een mogert gelijk als het dat soms ook wordt genoemd. Dat is een schone afkorting, motion graphic template. Um, en dan hebben we de optie om oftewel richting Premiere te gaan, om oftewel alles in After te staan. Ik ga mij meestal focussen op After vandaag, maar de optie heb je wel. Okay. en ik ga nu al zeggen, ik ga nog vijf minuten kunnen meepraten met u, Zoals een mogel dat verstaak wil, maar daarna ga je mij kwijt zijn. Want After Effects is voor mij nog altijd een beetje rocket science, still the one that got away ook. Ja. Uh, ja. Want ik vind dat een geweldige applicatie, fenomenaal wat je daarmee kunt doen, maar dat is wel van nul naar honderd in korte tijd, vind ik heel vaak ook. Ja, dat klopt, dat snap dus ik wel. wel. Dat snap ik echt wel. After Effects is echt zo'n programma, zo, als je niet honderd procent weet wat je zou ja. doen, je gaat er tegen die muur kletsen ja. en je gaat met je hoofd erop tegenaan blijven kletsen. Ja. Je moet gewoon altijd bewust zijn van wat je eigenlijk ze dan proberen te doen. Photoshop, ik wil no disrespect naar mensen die goed zijn in Photoshop, maar als je het heel destructief doet, kom je er nog altijd mee weg. Mm -hmm. Is dat ideaal Nee. Doe dat precies niet, maar het kan wel. After Effects niet. Ja, het gaat nadeloos. <laughs> ja, dat is, dat is direct af. Afge... Je zit er een Oké, okay. laten we een keer uh, Artist Review posts maken. Hè. Yes, alright. Uh, normaal gezien ziet iedereen hier momenteel mijn After Effects. Dus zoals dat ik daarnet ook al heb uitgelegd, heb ik eigenlijk alles onderdeeld in twee hoofdstukken. Gewoon een startfile. Deze file ga ik ook met jullie delen. Zullen jij nog weer? Ik ben, ja? ik ben nog altijd beschaamd over het feit dat ik vergeten ben dat jij vorig jaar een sessie had Ja, ik ben een beetje eigenlijk. Bon, ik ga nu deze nog een minste zojaarlijk blijven zeggen. Ja, en ik ga het zo hard goed maken. Dus, eh, Oké, okay, goed. Dus hier staat eigenlijk al een design in. Um, waar komt die design origineel gezien vandaan? Vanuit een illustrator dat ik heb geïmporteerd en heb ik alles al wat klaargezet? Waarom heb je dat klaargezet? Omdat je er soms al wel even aan bezig zit, om dat proper te zetten en om dat allemaal te gaan importeren. En dat was eigenlijk vorig jaar, was dat mijn hoofddingen van hoe dat je alles gaat importeren. Dit jaar ga ik het meer doen op echt de nitty greedy ik kan een beetje wel workflow-tipjes en dus die dingen geven. Allereerst kun je op Je hebt After Effects recent nog eens open gehad. Mm -hmm. Je wordt bezig met swatches erin te krijgen. Mm -hmm. Dat is een merk, hè? Ja, dat was tof. die bestaan niet in After Effects. Je hebt geen global swatches mm -hmm. gelijk als in InDesign, gelijk als Illustrator. Dat gaat gewoon niet. Mm -hmm. Nu, er is wel een workflow die dat je kunt toepassen. En dat is als je hier nu. wordt. ga nu eens heel even teruggaan naar. Ik was het al bijna ja. vergeten. dat Colors, Ik heb vier uur in doorgebracht dat in afdruk. Dat of dat? Voor een gradient te maken. Dat komt zelfs. zelfs. Um, Oké, okay. dus als ik hier nu zou gaan richting mijn library en ik sleep hier nu een file in. Dan is dat gewoon mijn artwork waarin er gewoon allemaal verschillende kleine swatchen in zitten. Ik vind dat redelijk gemakkelijk dat die er gewoon al in staan. Waarom? Ah, ik ga nu eens even inzoomen en niet uitzoomen? Dan kan ik hier gewoon altijd van op kunnen colorpikken. Nu het grote nadeel is natuurlijk, ja, als ik deze zou gaan uitrunderen als de video. Ja, dat wordt mee uitgrennen. Vandaar wat doe ik heel vaak? Gewoon een rechter en er een guide layer van maken. Een guide layer kent iedereen vermoedelijk al wel van het InDesign Illustrator, Photoshop, alles. Um, gewoon die meestal zijn ACA-lijnen die dat er dan zo staan, gewoon helplijntjes. De Guides. Ja. Nou, echt gewoon de guides. Als ik hier nu gewoon op Guide Layer aanblik, dan wat er ook gebeurt, ik ga dat uitrinderen. Het gaat nooit zichtbaar zijn op de render. Dat vind ik een hele gemakkelijke tussenoplossing, ik weet het, maar in ieder geval wel een. Mogelijke variant om dat hier te gaan kijken. Dat heb je hier nu al klaar, het Filine? Dat is een non-printing layer voor de Illustrator en in de ja, ja, maar non-printing dus. dat is een beetje raar natuurlijk een in motion layer design. Ja, ja, dat zit wel <laughs> kaart. Oké, okay, Voila, Wie daar op een leer staan. Ah, ja, het is Zijn we hier nog altijd? dat ja, is allemaal goed. <laughs> oh, ik kan nu blijven koeieneren. <laughs> goed. goed, ik ben dat nu al aan het amuseren, dat is eigenlijk. <laughs> goed, als je hier nu eens kijk naar mijn animatie. Um, ik ga één ding allereerst openzetten. Dat is mijn Essential Graphics Panel. Als ik dat nu open zet, dan kan ik hier kunnen gaan kijken. Hop. Hierin ga ik eigenlijk al mijn soort van controllers gaan inslepen. Wat is er heel belangrijk? Dat je natuurlijk gaat zeggen op welke comp dat gebaseerd mag zijn. Dus ik ga hier selecteren Design Start, want ik ga daar vandaag op werken. Ik ga allereerst ook al eens even saven, want After Effects kan soms al eens even crashen. Maar bon. Um, en hierin zou ik dan perfect mijn teksten en mijn kleuren en al die dergelijke dingen gaan, kunnen gaan importeren. Wat wil ik daarmee zeggen? Ik zal dat gewoon eens even hier laten zien bij mijn, bij mijn, um, mijn tekststorm zien momenteel. Als ik hier nu gewoon op deze dingen dan open trullen, als het ware, bij de tekst heb je hier een source tekst. Um, dat kun je niet super goed animeren, maar wat je wel kunt doen is je kunt dat wel met een soort van hold keyframes erin gaan zetten. Dat is momenteel niet hetgeen wat we gaan doen, en het enige wat ik wil doen is een soort van template maken, waarin dat je dan in een invulveld kan kunnen zeggen, door dat gewoon vast te pakken, kan gewoon zo het Um, wat dat die in tekst mag zijn. Bijvoorbeeld hier, standaard neemt hij de naam van de leer. Deze eerste kolom, dat is eigenlijk gewoon hulpmiddelen voor mij om te weten Zelf. wat moet daar nu eigenlijk staan. Inderdaad, een veldnaam. Uw klant gaat dat nooit zien. Ja. Um, Het uh, is dus misschien iets vatbaarder voor niet-after effects gebruikers. We zijn variabel erin aan te steken. Ai, ja, ja. Variabele velden he, die ja. dan aangepast ja. kunnen worden. Ik zal dat hier anderen. even laten zien. Um, ik ga even toegang aan mijn psd lezen. dat er hierin staat. Mijn andere artiest dat wij straks nodig gaan hebben is moderat. Als ik dat daar nu gewoon intype, dan wordt je een tekst hier instant aangepast. Dat is al de hele essentie eigenlijk van het Essential Graphics Pack, wat well, wel gemakkelijk is. <laughs> <laughs> ik heb hem nog niet <laughs> <door>. <laughs> Oh, goed. Ehm, um, ik ga beginnen zo'n beetje lastig te krijgen, die diepje denk ik. Ja. Dat ja? Hm, okay. is um, Ik heb het wel, wel geprobeerd, maar je kunt er nu dus niet echt mee gommen. Ik sta er wel op een eraser toe, maar dat gaat dus niet. Ik ga dat zelfs wel al doen. Als ik het ga op een stukje Ja. Een Okay. Van de Mensennachtkloof. Ja, ja, die gaan er wel Maar <laughs> <laughs> Mag ga even mijn microfoon uitzetten? Hè? Dan kan ik al wat knabbelen. Ja, dat is ja. makkelijker. Dat mag niet uit. Maakt ja? niet uit? Oké. Okay, ja. Aardbeien. Oké, okay. goed. <laughs> uh, <laughs> zit er een gouden wikkeling of niet? No, dat is een machine, joh. Ja, ja. ja. <laughs> Sorry. Goed, het concept van een, van een Essential Graphics zit daarin. Ik ga nu maar eerst eens even gewoon, ik ga een beetje van, van achteren naar voren gaan beginnen en ik ga mij gewoon eerst even gaan focussen op mijn achtergrond. Wat is dat? dat is eigenlijk is dat gewoon een rechthoek met een gradient filter. Als ik dat nu open doen, en ik zou hier nu gaan proberen te gaan kijken en ik zou mijn kleuren er nu willen gaan zetten, dan gaat dat nu. Dat is een heel groot... Ja, aan betandigheid zogezegd aan deze workflow. Als, je dan, als er een gradient binnenin je object staat, die kun je niet aanpassen. Maar je kunt er wel rondwerken. Dus ik ga dat eens even doen. Hoe gaan we dat doen? Door te gaan werken met een uh, effect. Dus ik ga hier naar rechts, effects en presets. Ik wacht even op mijn uh, horloge, voilà. Ik type daarin gradient. En dan sleep ik eigenlijk gewoon op deze laag van background. Sleep ik gewoon een gradient ramp. Dan krijgen we de superfantastische, superlineaire super, super lineaire, uh, gradient. Maar wij kunnen gewoon elk puntje gaan verzetten waar dat wij willen. Um, de andere die staan meestal hier van onder. Dus ik ga die nu gewoon eens even tot naar hier gaan zitten. Zo en zo. En je gaat dat hier zien, omwille van het feit dat ik een layer heb geselecteerd waarop dat er een effect op staat. Kijk ik hier, en dit is een hele belangrijke: kijk ik elk van die properties gaan animeren. Wat het heel gemakkelijk maakt. Ik ga dat eerst eens even laten zien door gewoon al mijn, um, mijn kleuren te gaan aanpassen. Dus ik colorpiek van die kleur naar... Uh, ik ben even gaan nadenken. wat is dat die kleur? Uh, ik ben ik van blauw naar magenta. Weg. Van blauw naar magenta. Ik ga even ja. gaan pieken, ja, nee nou. Ja. Spurken, hè. Maaf. Maar dat is gewoon andersom. Dus ik ga hier gewoon even op de knop Swap Colors doen. En dan zitten we er al grotendeels aan. Zing nog mee? Ja. Goed. Um, als ik hier nu dat effect ga selecteren, dan kan ik hier perfect keyframes op gaan zetten. Op de start of ramp en op de end of ramp. Dat zijn eigenlijk gewoon die twee icoontjes hier. Dus ik heb die nu allebei vastgepinkt. Een shortcut dat ik heel vaak gebruik, is gewoon de letter U op mijn keyboard. En dan ga ik gewoon, wanneer ik die laag heb geselecteerd, al mijn openstaande keyframes zien. Nu, ik weet, um, ik heb eigenlijk helemaal een file zo opgesteld dat die 10 seconden lang gaat duren en dat er 30 frames per seconde zitten. Dus eigenlijk uitgerekend zijn dat 300 frames. Okay. Als ik hier nu proper in het midden zou gaan staan. Ik kan gokken dat ik op 5 seconden ga staan, maar ik doe dat niet graag. Ik type dat veel liever hierin. Als ik nu gewoon 5, 0, 0 dus 5 seconden 0,0 frames en ik doe dan op dat, dan gaan mijn een timeline indicator instant daar staan. Als ik nu bijvoorbeeld. Dit puntje gaat vastpakken en deze ook. Ik weet niet wat dat gaat geven, maar we gaan eens een keer kijken. En ik ga dat nu eens een keer afspelen. En dan gaan we zien dat onze achtergrond zo'n klein beetje subtiel is aan het bewegen. Heel subtiel, maar maakt niet echt uit. Vanaf dit moment in de tijd, ja, er is niks meer aan het bewegen, want er staan geen keyframes. Nu, jij weet dat waarschijnlijk al, want ik weet dat jij me er altijd mee coïnneert, om het zo te zeggen, dat ik wel de fan ben van expressions. Ik vind dat wel gemakkelijk. Expression. Ja. expression is eigenlijk een klein beetje gebaseerd op JavaScript, waarbij dat je eigenlijk met een soort van code kan kunnen gaan zeggen wat dat er moet gaan gebeuren. Dus in dit geval, wat wil ik eigenlijk hebben? Ik zou eigenlijk graag hebben dat dit de perfecte loop wordt. Wat deed ik vroeger, voor leer dat ik expressions gebruikte? Dan nam ik deze keyframes en ik kopieerde die helemaal onder de achterkant. Dat is de plebeian way of thinking natuurlijk. Dus vandaag gaan we dat dus niet doen. Um, ik ga dat doen met een expression. Als ik nu gewoon op Option of Alt en dan op dat keyframe-icoontje ga duwen, kan ik hier mijn um, expression gaan intypen. Wat is dat? Een loop. Dus ik typ gewoon al in loop en heb je twee soorten, een loop in of een loop out. De loop in gaat eigenlijk al hetgeen wat voilà, voor de bestaande keyframes gaat loopen en nadien stopt hij. In ons geval hebben we een loop out nodig. Zijn er diezelfde keyframes, die worden gewoon aan de achterkant gekopieerd. Okay. Dat is hetgeen wat we nodig hebben, dus een loop out. Oké, okay. selecteer ik, duw op enter en nu hebben we nog even een klein beetje gaan inzoomen. je hebt er in totaal vier um, methodes om effectief een loop te gaan krijgen. Je continue, waarbij dat er gewoon iets van links naar rechts gaat en dan opnieuw terug het begin. Okay. Dat gaat net zo geswitcht worden. Wat we eigenlijk nodig hebben is een pingpong. Want als je kijkt naar een pingpongmatch natuurlijk, dat balken begint aan de ene kant. Dat wordt opgeslagen. En hij reversed dan iemand uit. Want die slice er een pong match en dan staat hij bij kant. Als ik nu hier op pingpong druk, hop. En ik ga dit nu. Ga, oeh, daar is een beetje te ingezoomd. Ik ga deze nu afspelen. Dan gaat eigenlijk zien dat die zijn geheel. Uh, ik moet hem hier ook nog op toevoegen, denk ik. Ja. Ik kan hem hier even copy-pasten. Ook op die property. Nu is hij eigenlijk gewoon de perfecte loop. Om dat wat duidelijker te maken, wil ik hier eens even die dingen aanzetten. Voilà. En dan zie je eigenlijk gewoon een beetje sneller doorgaan omwille van het vet. dat het anders wat te subtiel is, dat is eigenlijk de perfecte look. Ja. Dat is dan de super basic hè, animatie met een expression. En als nu mijn klant zegt, zeg maar vriend, kun je dat nu eigenlijk een beetje rabber doen bewegen? Dus ik ik geen enkel probleem, meer. Want wat ik gewoon kan doen is, ik ga dat nu bijvoorbeeld dubbel zo snel laten afspelen. Als dus ik dat nu hier gewoon op... 2 en dan hoeveel frames per seconde zouden 30. Ja, dus de helft ervan. 2,15. 2,15, klopt. Typen wij dat gewoon in. Dan nemen wij hier die twee keyframes. Bats, en dan zetten we die tot daar. Ben je nu trots op? Nu ben nu heel trots op vuur. ja. Dus nu zijn eigenlijk deze twee keyframes worden die daar gewoon achtergezet. En dan oneindig achtergezet tot aan het einde van die timeline. Hetzelfde wat er hiermee gebeurt. Dus nu hebben we hier al gewoon een animatie op de achtergrond, die beweegt al gewoon een klein beetje rustiger. Um, als ik nu wil kijken naar mijn logo, zou ik ook graag hebben dat dat een klein beetje beweegt. Dat moet niet super naar zijn, maar gewoon een klein, klein beetje. Um, waarvoor ga ik daar gebruiken? Ik zou dat graag hebben, dat dat eigenlijk um, gewoon zo'n klein beetje van boven naar beneden beweegt. Maar alleen maar van boven naar beneden. En ik ben iemand, ik doe dat veel liever even eens met een expression. Waarom? Omdat ik veel minder keyframes heb waar ik mee moet gaan rekening houden. En de keyframe geeft u heel veel controle over wat er moet gebeuren en wanneer. Maar soms kan u dat heel veel tijd kosten natuurlijk om tot daar te gaan. Dus ik selecteer even deze laag. duw op de letter P voor alleen maar de position te laten zien. Hier in mijn timeline. Hier. En de position die wordt altijd gespecifieerd door twee getallen, een x- en een y-coördinaat uiteraard. Als ik dan nu zou willen opsplitsen met separate dimension, dan heeft hij die gewoon opgesplitst. Nu, als iets van boven naar beneden gaat, het enige wat ik dan ga moeten gaan aanpassen is hier dit. Ik wil graag hebben dat zo klein beetje zo, gelijk als deze, een beetje random, zoals weefd. Dat gaan we dus ook doen met een expression. Dus wederom, los hetzelfde option of alt op mijn y-position en dan ga ik een andere expression op toepassen, genaamd wiggle. Um, ja, dat doet exact wat je zou gokken dat dat moet doen. Zijn dat, dat wiggelt gewoon een beetje. Dat gaat gewoon een beetje random verplaatsen. Dat is exact hetgeen wat ik nodig heb. Een wiggle bestaat eigenlijk uit, zullen we zeggen, twee parameters. Het heet een frequentie en een amplitude. Frequentie wil zeggen hoe vaak die animatie moet gebeuren. Dat is altijd per seconde. Dus ik nu weer, um, 2 zou je in type. ik hebben. Gaan we nu gewoon eens eventjes doen. Um, en dan zet ik een komma, want dan gaan we naar de volgende parameter, als het ja. ware. En dan zet ik bijvoorbeeld 15, dan gaat die twee keer per seconde 15 pixels maximaal naar boven en naar beneden gaan. 15. Voilà. En als ik die dan nu ga afspelen, dan gaan we zien dat die eigenlijk hop, hop, hop, een beetje random is aan het bewegen. Ja. Ook geen hè? Dus je zegt als, als je nu graag zou willen dat die sneller zou moeten gaan, ja, dan ga je er eigenlijk gewoon voor zorgen dat je eerst je frequentie hoger gaat zetten. Als je dat hier op 10 gaat zetten, dan gaat die gewoon veel vaker. Hop, 10. Ja. Dan wordt dat oh, heel wat ja, epilepsie-achtig om het zo te zeggen. Misschien ja. daar een klein ja, beetje mee op. Ja, voilà. voilà. Ik kan even zo'n duo van 2 en 15, was eigenlijk voor mijn part al redelijk goed. Goed, we hebben eigenlijk nu al heel snel ons, uh, ons logo geanimeerd en onze nachten. Die zijn eigenlijk al klaar. <tiek> um, ik zou wel graag hebben dat eigenlijk in mijn template, nu dat ik stil stilsta, dat ik mijn kleuren kan aanpassen van mijn nacht. Dus, als ik hier nu gewoon mijn startcolor neem, dan zou je durven gokken, maar dat is fout, dat je die hier rechtstreeks eruit kunt slepen. Dat gaan we doen. Je kunt dat niet vastpakken. Ik weet het, ik heb dat geprobeerd. Je ja, dus, gaat mij er inderdaad de, uh, de over gezegd. Er zijn twee manieren om dat te lossen. Oftewel, rechter klik en dan Revealing Timeline. Oké. Okay. Dan gaat die helemaal naar een timeline gaan naar die property waarin dat in staat. Dat vind ik ook al wat te veel moeite. Dus ik doe dat eigenlijk veel liever rechter klik, add property to Assumption graphics. Bats, die staat erbij. Met een end color doe ik los hetzelfde en dan heb ik nu eigenlijk in een soort van controller die dat ik ook kunnen gebruiken om een color pieken, kijk ik echt gewoon los mijn achtergrond gaan aanpassen van kleur. Goed. Ik ga nu eens even een doel zodanig dat alles gewoon proper hetzelfde blijft. Dan ja. gaan we nu door naar het volgende. Als ik kijk naar mijn uh, torus, die daar, um, ons, ons goede collega Elke heeft opgemaakt, en heeft hij die eigenlijk gewoon allemaal opgemaakt en die heeft hij gemaakt in allemaal aparte strokes. Ja. Kan ik kan nu eens even gaan inbreken. Binnenin mijn, uh, mijn leer genaamd Torus-Wire-Wireframe. Um, en bij de contents gaan we zien dat hij eigenlijk elke strook heeft die er apart in zit. Ik zou die technisch gezien allemaal manueel kunnen gaan animeren, maar dat is wederom te veel moeite voor. Mij. Veel werk. Voilà. Uh, het zijn er 106, dus ik wil niet 106 en dan minimum twee keyframes. We hebben nog even. Nee, daar hebben we niet genoeg tijd even. voor. Dus wat ja. ik dan eigenlijk veel liever ga doen, vanaf het moment dat ik een strook zie en ik zou het graag gewoon animeren, dan denk ik eigenlijk al bijna altijd aan een trimpath. Want wat gaat dat eigenlijk doen? Een strook heeft gewoon, zullen we zeggen, als jij een strook trekt in Illustrator, heeft dat gewoon. Een, een, een lijn, zogezegd, heeft daar gewoon een startpunt en een eindpunt. En, en ik wil ja. animeren dat dat eigenlijk zo, uw eindpunt, korter wordt. Ja. Bijvoorbeeld. Dat noemen ze een trim path. Heel belangrijk, doe dat alleen maar op strook, omdat als je dat open de film, dat is belachelijk lelijk. Oké. Okay. Dat is niet aan te raden. Oh. Dus, uw illustrator, die heeft origineel gezien, die een die een halve donut hier heeft opgemaakt, please zegt niet dat deze een outline-strook moet hebben toegepast. Ja, Dan gaan heel deze de effectjes, ja. ja, en dus ook, het mag wel in de illustrator in al die stukjes opgedeeld zijn. Dat mag. Want als je dat niet doet, dan heb je effectief minder paden, maar oh. langere lijnen om te animeren. Ja, veronderstel klopt. ik dat. Klopt. klopt. Dus opbouwen in Illustrator is ook heel belangrijk. Ja, zeker in After Effects. Ik weet daar ook, je kunt je line direction aanpassen en zo in Illustrator effectief dat okay, dus Dat, is al, dat ja. kan hier ook. Nu bij deze de ja. gaat we dat niet super duidelijk zien, waarom? Ja. Omdat die allemaal zo wel op elkaar liggen. Ja. Maar ik wil maar zeggen, het zijn dingen dat je in Illustrator allemaal al aan kunt denken ja. voordat je dat in After Effects dropt. Ja, absoluut. Als je ja. echt je best doen. Ik ga dat niet aanraden, maar je zou heel veel kunnen tekenen in After Effects. Mm -hmm. Niet aan te raden, mm -hmm. hè? maar het kan. Oh. Oké, okay. long story short, ik ga hier naar mijn Contents en ik doe hier op Add en dan Trimp Dan um, Vind ik dit hier even open en ik ga eens even hier gaan inzoomen. op. Als ik hier nu gewoon deze waarde animeer van 0 naar 100. Binnen ben dat nu gewoon even rap ontvastpakken. Dan gaat dat precies lijken zodat heel die torus zo voor je ogen wordt getekend. Nu, deze kun je ook gewoon perfect keyframe. Dus als je een keyframe van nul naar, zullen we zeggen, op uh, 20, 20 frames. Een shortcut dat ik heel vaak gebruik voor ineens met 10 of 20 frames of zo doen, is Shift, appeltje en een pijltje voor ineens met 10 frames naar voren te gaan. Um, ik voel dat dat redelijk subtiel is. Dat mag overspreid zijn over 20 frames. En dan mag mijn eindpunt van 0 naar 100 worden geanimeerd. Goed. Popsa. Dus je wordt zo wat opgetekend. Okay. Combineert deze natuurlijk met de kennis die we ook al hebben over loop outs En dan kunnen we wederom, voilà, de pingpong, zijn helemaal zeker. Dus terug los hetzelfde. Hmm. Loop outs. Pingpong. En nu dat je die 20 frames hebt gekozen, moet dat dan ook uitkomen in je totale speelpij? Ja, Dat moet wel uitkomen. Je moet dat is wel vanboren, ja. Een schok ai. Dat klopt. Een glitch op het einde. Klopt, eind, klopt. klopt. Um, okay. Want ja, natuurlijk, wij is een loop natuurlijk. Dat wil ons gewoon zeggen, in het begin dat klopt, voilà. en het eindpunt hetzelfde moet zijn. Hij moet inderdaad een volledige, ja, een volledige loopje kunnen maken, anders gaat het zien. Ja. Um, zo. Dus eigenlijk is dit nu ook al instant geanimeerd, zonder dat ik eigenlijk veel heb moeten doen. Um, ik ga nu precies toch wel verspreiden over één seconde, want ik vind het precies een beetje nee. te snel aan het gaan. Zo. En wat ik ook ga doen, is ik ga even die keyframes easen. Oh, dat, doet dat. <laughs> dat is een super gemakkelijk. Nee. Je kunt dat oftewel doen met de functie toets F9 en dan heeft hij dat instant ge-easy-easy. Easy, easy. Je kunt ook gewoon naast klikken, niet op een een object of whatever, maar rechtstreeks op je keyframes, keyframe assistant en dan Easy Ease. Wat gaat dat eigenlijk doen als ik nu bijvoorbeeld naar u ben ontwaven. Ik, ik leg dat altijd zo uit in mijn les, als ik naar u wuif zo gezegd, mijn hand gaat nooit constante snelheid hebben. Ik ben een robot. Dat moet eerst een klein beetje versnellen en dan zit dat op zijn maximale snelheid en dan moet dat vertragen. Ja. Zo vergelijk je dat heel vaak. Of als ik in mijn auto zit en ik geef gas, ik draai niet in instant 70. Ik moet me altijd accelereren. Nee. Nee, nee, nee. En, uh, en als je een ook licht komt, moet ook alsnog dan decelereren. Deze, ja, decelereren. Ja, ja klopt, we klopt, klopt. Woorden. Het is een, ja, Het is een ja. woord. Ja, ja. Um, dus vandaar, ik ga op mijn rem trappen en ik ga vertragen. Voilà. Um, goed, zo. En dat is dus eigenlijk gewoon al je easy ease. Dus dat is al redelijk, wederom redelijk subtiel, dat dat al is geanimeerd. Vind ik al wel een hele gemakkelijke. Hop. Ik zie even dat ik niks heb geselecteerd. Ik doe even op de letter U. En dan zie ik van alle lagen tegelijkertijd al uw keyframes staan. Yes. Nu is het even te open. Nu ga ik eens kijken wat zou ik graag moeten gaan animeren. Um, ik ga het allereerst gaan animeren en nu ineens valt mijn oog op iets. Zijnde dat er hier nog een stuk van die CIF-code te zien is. Dat willen we niet natuurlijk. De meeste mensen die de After Effects, het voorbij, nadenken, voorbij half jaar gelopen gaat, zonder wel weten dat dit daarin zit. Nu, dat is nog maar iets redelijker recent, maar ik ga het even laten zien. Als ik nu zie dat ik geen enkele laag heb geselecteerd, ik doe op mijn Rectangular marking. en ik teken gewoon een shape. Zien of dat, dat een volledige fil heeft. Op. Een volledige fil. Uh, die kleur maakt totaal niet uit. Ik noem die layer even gewoon Mask. Ik ga dat gebruiken als masker om dingen weg te gaan halen. En ik zit die even gewoon compleet van onder. Dat wordt gewoon totaal bedekt, eigenlijk. Als ik nu ga kijken met een orb, die bestaat eigenlijk uit twee lagen. Ik heb hier een nieuw drop-down okay. genaamd de trakmatten. Daar moet je eigenlijk gewoon selecteren door wat het daar mag worden weggegrond. Dat is een heel groot verschil tegenover Photoshop. Um, een masker. Hangt bijna altijd vast aan je laag zelf. Ja. Vanaf nu in After Effects is dat niet meer zo. Je kunt die laag zetten waar je wilt. Ik ga dat je zelf eens even laten zien. Als ik hier nu op Apply doe en dan op de deze, ah, even ik op de Gradient ook. Ook op Mask. Voilà. Dan ga ik zien dat dat proper wordt uitgesneden. Dat ding staat er gewoon niet meer. Dat staat er op de achtergrond nog wel, maar die wordt gewoon bepaald door dit object. Als ik dit object hoger zou zetten, dan gaat dat gewoon meer gaan wegknippen. Waarom is deze een klein beetje revolutionary? Om de simpele reden dat vroeger had je ook een kopie nodig van dat masker en moest altijd er bovenaan staan. Dus dat wil zeggen als je meerdere objecten door één masker moet laten uitknippen, dan had je allemaal mm -hmm. een kopie nodig van hetzelfde masker. No. Dat is retarded. Want dan heb je soms 20 maskers die eigenlijk in C hetzelfde zijn. Dus dat is een beetje stom, natuurlijk. Goed, ik ga dat veiligheidshalve ook even doen op mijn foto. Hop. Dus als ik nu mijn foto zou vastpakken, ik zou die naar onder doen. maakt niet uit, die wordt gewoon sowieso weggeknipt. Um, bij deze foto was het nu niet meteen nodig, maar we kunnen dat zeker en vast wel toepassen. Zo. Ik ga eens even op zich duwen. Alright. Als ik nu kijk naar mijn foto. Wat zou ik allereerst sowieso graag willen hebben, er is dat je die foto gewoon in een template gaat kunnen gaan aanpassen. Dus, hoe doen we dat? Ook iets wat redelijk recent is. Je zou kunnen zeggen van oké, okay, kan ik dat gewoon van hieruit rechts erin slepen? Nee nee, je kunt gewoon die lagen ze geheel pakken en die daarin slepen. En deze noem ik bijvoorbeeld Artist voila. En hier heb je ook nog je default scaling dat je zou kunnen doen. Scale to fill, scale to fit, scale to fit. Ja. Ja. Die, die, die, die elke zal ik kennen in in design, in, in design ja. ook. Ja, klopt. Frame fitting options. Frame fitting options. Zeg daar eens vijf keer echt Frame fitting daar. options. Frame fitting options. Ja. Frame fitting options. Frame fitting options. Frame fitting <laughs> options. <laughs> oké, okay, is goed. Ja, ik kunt dat beter als ik. Zeg dan twintig keer per dag denk. ik. Oké, okay. random. Maar oké. Okay. En dan ga je expressions. Ja, Expressions. <laughs> <laughs> Goed. Um, dus dat mag sowieso mee met een template gaan zitten. Dat vind ik al top. Wat ik ook wel wil doen, is natuurlijk wel die mens, in dit geval Stormzy. Ik ga dat nou even een stuk aanpassen, want met een OCD kan het niet aan dat dat niet modderig is, ja. maar dat dat Stormzy is. Voila. Oei, In een enter. Voila, oh, check. Upsa, die staat hier te terug. Veel beter. Hè. Nu, voor die foto te gaan animeren. Ja. Die kan ik in deze allemaal manueel gaan animeren. Maar ik wil gewoon dat het zo met een soort van flickering animatie erop komt te staan. Perfect. Maar als ik dat nu gewoon hier eens even gaan intypen, flicker, met nee, een CK natuurlijk. Uh, en dan doe ik hier bijvoorbeeld bij... Uh, We gaan eens kijken. Transition dissolves flickering opacity at layer in. Ik sleep dat effect. Dat moet die wel zijn. Ja. Dat kan niet anders. Ja, dat is gewoon een gemakkelijke. Ja. Um, die heeft eigenlijk een, het komt er al bij. Met allemaal expressions heeft hij die eigenlijk gewoon allemaal gelinkt aan controles die dat er op die laag staan. Ja. Ik ga die niet allemaal uitleggen. Het werkt gewoon. Dat okay. is perfect. Dat vind ik goed. Ik heb het al moeilijk met dat effect zoeken. Je tapt daar flikker in en dan krijg je 20 resultaten. Ja, de je krijgt er heel veel. Daar ben ik het mee eens. Nog een tijd gaan we wel weten van, ah oké, dat is een dier, dat is een dier, die, die, de die, de die staat onder het hoofdstukje transitions and ja. en dissolves. En omwille van het feit dat erachter staat het layer in, vind ik een fantastische, waarom? Als ik hier nu, kan ik ga hem nu gewoon eens even laten zien, dat dus, flikkert een klein beetje in. Maar als ik nu mijn layer meer naar van achter pak, die keyframes, er staan geen, er staan geen enkel keyframes op. Dat is puur met expressions gemaakt en je moet gewoon rekening houden met vanaf wanneer. Dat die een layer in zichtbaar is. Dat vind ik op zich al wel de gemakkelijke. Um, ik zie dat je hier exact op 1 seconde staat en vanaf dan mag je met een storm zien de foto erbij komen. Voilà. Dus ik kan je kunt nu wel zeggen: kijk, eigenlijk de flikkering, mag sneller zijn of whatever. Dan is dat hier gewoon bij je animation in duration, kun je gewoon zeggen: bijvoorbeeld dat mag niet over 5 seconden verspreiden zijn ja. Nou goed, Dat is wel veel, hè? Maar dat hij dus Stop. vijf seconden lang Oké. Okay. Ah, en nu is hij dus gestopt. Does that make sense? Goed. Hey. It does. Het does hè? He. Je hebt een waanzinnige rocket science. Waarom? Er is een preset en je werkt redelijk goed. Als je de tijd niet kunt besparen, doe dat. Dat doe ik toch. <coughs> goed. Mijn storm is nu ook al meegeanimeerd. Um, wat gaan we nu doen? Ik stel voor dat we ons nu ook eens even buigen over een animatie die dat ja, natuurlijk gaat bepalen hoe onze tekst gaat zijn natuurlijk. Het zou te stom zijn dat die al continu in beeld is, die moet ook een beetje ingeanimeerd worden, dat de mensen niet instant gaan zien wie daar is. Ja, na de foto. Dan kunnen ze nog even uit de raad spelen. Ja, zonder dat. Ja. ja Oké, okay, dat is goed. Ja, dat is um, ik wil graag hebben dat dat er zo erop wordt getypt, precies. Mm -hmm. Ik kan dat manueel doen, maar er is een reset voor. Dus, animate in en dan typewriter. Voilà, als ik dat nu terug ga afspelen, dan is dat gewoon op, dat dat op wordt getypt. Nu is eens even terug op mijn letter U, normaal gezien heeft hij deze gedaan op basis van keyframes. Als ik die keyframes nu op 1 seconde zou zetten, dan gaat die sneller worden opgetypt uiteraard. vallen. Voilà. Nu, ik weet niet hoe dat ziet met u, maar ik vind deze nog altijd een beetje te clean. Een tekst toch in ieder geval, dus ik zou er veel liever hebben dat het een beetje zo een Pixel, pixelated effect krijgt. Ja, goed bij onze staan. Voilà. Nu, jammer genoeg noemt dat niet pixel, maar noemt dat mozaïek. alles in Photoshop. Ja, klopt. klopt. Um, wat gaat eigenlijk bij effectje zeggen? Ja, redelijk gemakkelijk. Dan ga je gewoon zeggen: herlaat dat nu maar eens een keer naar blokken als het ware, van 10 pixels. Als ik die nu bijvoorbeeld naar 50 zou zetten, 50 op 50, dan ga je zien dat hele dingen zo'n beetje een, een, een grungy, lelijk, um, slechte resolutie um, versie wordt. Maar wederom, hier staan ook gewoon keyframeable properties, dus ik kan niet perfect gaan keyframen. je we dat hem na de storm zien? Na de foto. Ja. Na de foto, oké. Okay. Ja. Onze foto die zijn dus en wanneer dat op gedaan heeft flikkeren of wanneer dat hem begint met flikkeren. Wanneer dat hij gedaan heeft. Oké, okay. we gaan die zelf even zien. Om de mensen even om te raden. Oh, Toen we de Oster, Storm okay. zien. Precies, die Pokémon Storm. Ja. Dat is misschien mijn generatie, die generatie. De ja. Ja. Want, Want, misschien de mensen thuis dat Pokémon Storm. Dragon Ball z Oké, ja. oké. Okay, okay. Goed. Mijn letterlijke u, eentje die <laughs> ik meegemaakt gebruik. Sissy Pokémon. Oké, ze is echt een andere discussie, maar die moet ik avond al voeren. <laughs> Goed. Als ik nu mijn horizontal blocks gewoon gaan aanpassen, ik zeg nu iets, bijvoorbeeld op 1000, dan gaan we zien dat in deze tekst semi-scherp is geworden. Als ik dat nu ga afspelen, dan gaat dat die eigenlijk zo precies zo in de resolutie zijn gesnapt. Is deze al wat beter voor u? Of mag het later zijn? We kunnen dat later doen, hè? we kunnen dat ook trager doen. Hè? Ja, de naam na de foto hè De naam na de foto, oké, okay. ja. geen probleem hè, You have all the power, in tegenstelling tot cc Express Dat is dat namelijk Zo basic animaties waarvan je niet kei Ik weet niet waarover dat ik <laughs> right. Goed, um, we zitten dan dus hier. Eigenlijk beginnen we er al grotendeels te geraken. Mijn tekst, die kan ik hier gaan aanpassen. Mijn kleuren kan ik hier gaan aanpassen. Mijn foto kan ik hier gaan aanpassen. Dat zijn al mijn grootste essenties. Nu het enige wat ik nog moet doen, is eigenlijk mijn, oh, mijn orbs. Die hadden wel zo'n speciaal zo, um, dittering effect, ja. dat ze wel nodig hebben. Dus dat zullen we ook eens even gaan opsteken. Um, Elke heeft dat gezegd in haar sessie, dat ze eigenlijk twee shapes bovenop elkaar heeft. Dus gewoon een cirkel met ja. een fil en daarboven had ze dan nog het effect. Een masker en een effect op dat masker gezet. Klopt. Ja. We gaan nu iets gelijkaardig doen. Ja. Correct he, elke. Ik denk van ja, wel, maar die lay een natuurlijk. op natuurlijk. Zelfs okay. <laughs> komt dat ineens waarschijnlijk. Goed. Um, Oké. Okay. fill blue, wat heeft dat? Dat is gewoon, ik zal hem hier eens even aanzetten. Dat is gewoon dat lichtblauw. Dat die een fill heeft. Maar die bovenkant, die staat momenteel in alle file als... Een gewone radial gradient. Dus als ik ja. die nu op doe, dan kan ik die kleuren aan aanpassen. passen. Er is één trucje dat ik ga toepassen. En dat is eigenlijk gewoon je bovenkant. Eerst even gewoon naar zwart en wit zetten. Ja. Waarom? Omdat die bij mijn volgende fase, wat ik ga gebruiken, aan toepassing gaat. Ik ga dat direct even laten zien. Dus deze kleur, die pas ik gewoon even aan naar wit. En die pas ik gewoon even aan naar zwart. En dan krijgen we dit. Ik geloof dat er straks de Jensie tijdens, uh, tijdens zijn sessie ook heeft gezegd over de hardmix blending mode. Mm -hmm. Dat gaan wij hier eigenlijk ook toepassen. Als ik deze hier nu ga aanpassen, wow, hardmix, dan gaan we zien dat je zo een super lelijke bending krijgt, om het zo te zeggen. Nu, wat je ook zou kunnen doen, maar persoonlijk heeft dat niet echt waanzinnig. Mijn vorige, dat is om deze blending mode gaan gebruiken. En die die kende waarschijnlijk al dat Photoshop, die staat net onder normal. Geen kat had dat ooit gebruikt of toch niet zo vaak. Maar dan ga je eigenlijk zo'n soort van noise patronen krijgen. Nu, After Effects is een, een software die daar ook een geanimeerde versie van heeft, genaamd Dancing dissolve als voilà. je nu gaat spelen, dan krijg je echt zwaar, ja, die lelijke noise als het ja, ware. Ik word er wat zenuwachtig. Ja. Voilà. Ik word er ook ja. wat zenuwachtig van, dat gaat te snel. Ja. Dus vandaag wil ik persoonlijk alle controle erover doen. Dus ik zet hier even op naar Artmix. Die banding hier. Die wil ik gewoon ook al eens een keer gewoon subtieler gaan maken. Hoe ga ik dat doen door manueel een noise op te gaan zetten. Noise. En dan hebben je er wederom ook een paar opties zien. Diegene die wij momenteel gaan gebruiken, is een Noise HLS. Waarom? De Noise HLS, daar staat eigenlijk Noise for Hue. Lightness en saturation. Ik sta goed bezig. Ik ga jullie straks een sticker geven. Noise HLS. Orb gradient blue. Lats. Nu gaat er nog niets hierbij. Maar, en nu gaat het ook waarschijnlijk duidelijk worden waarom dat wij die ingrediënt wit naar zwart hebben gedaan. Nu moeten we ons alleen maar bezighouden met die lightness hier. Als wij die nu vastpakken, dan hebben we eigenlijk alle controle. En je moet gewoon kijken hoe ja, zwart of hoe wit zijn die pixels en wat moet je daarmee doen. Als ik deze nu bijvoorbeeld op 50% gaan zitten, dan krijg je allemaal een soort van stipple shading effect. Bij hebben een noise, kan ik gewoon zeggen hier, uniform, dat dat echt op pixeltjes zijn. Ik zou veel liever hebben dat dat een grain wordt. Voilà. En ineens begint het al heel hard op dat, dat, dat grungy effectje te komen. Ja. Goed. Nu, ja, dat ding moest niet zwart zijn. Dat ding dat moest wel donkerblauw zijn. Dus dat gaan we ook eens even gaan aanpassen. Dat gaan we doen met één redelijk specifiek effect en ook een heel verwarrend effect. Waarom? Je hebt er twee, en er zijn maar twee letters verschil. Change color en change to color. Hetgeen okay. dat je nodig hebt is change to color. Wat wil ik eigenlijk doen? Ik wil eigenlijk één kleur gaan aanpassen. It does not compute. Ja, dat snap okay. ik. Ze er ook op een iets andere manier okay. Voor deze, best even een change to color. Want ik wil eigenlijk gewoon één kleur gaan transformeren naar een andere kleur. Okay. Akkoord? Welke kleur? Ja, zwarte. Dat zwart moet eigenlijk donkerblauw worden. Dus ik ga er nu gewoon even 100% zwart. Waarom? In de Vreemd gradient was het ook 100% zwart. Die ga ik selecteren en je mag dan dus naar... Uh, welke kleur? Donkerblauw? Blauw. Ja. lief voilà. klein blauw. Voilà. De color pick dat. Maar er is juist nog niets gebeurd. Waarom? Je moet hier change gaan. En je moet niet zeggen, je moet alleen maar je kleurtint gaan aanpassen. Maar je moet alles gaan aanpassen. Hue, lightness and saturation. Right, we beginnen dat al te krijgen en moeten moet hier Transforming to Color aanzetten. En dan beginnen we eigenlijk al grotendeels dat juiste effect te gaan krijgen. Alles is nu terug naar blauw gezet. Nu, er straks die een orb, ben ik, u... Zet ik nog mee? Het gaat zelfs dadelijk horen. Het is, is oké, okay, Sean. Oké. Okay. <laughs> okay. In principe, wat we nu moeten doen, is eigenlijk ervoor zorgen dat we meer blauw hebben. En dat je hier alleen maar zo'n klein beetje een highlight doet. Als je kijkt naar onze assets die dat we hebben gegenereerd, dan is het een pakje donkerder. En dat gaan we perfect kunnen doen door eigenlijk je zwart- en witwaarde te kunnen remappen. Hoe zou je dat toen in Photoshop? Een mm, gradient overlay. Oeh, ja, dat zou ik nee, doen. Een adjustment layer, een gradient. Ja. Dat zou uh, ik kunnen doen. Layer. In deze ga ik het liever doen met gewone levels. Als je gewoon je zwartwaarde zegt van hetgeen dat er gaas is, mag zwart zijn. Dat vind ik dan wel een gemakkelijker. Krijg ik maar een sticker nog. Ja, ja, ja, okay. ja, maar je krijgt ook een negatieve sticker. Goed. Het hele rare aan die levels is eigenlijk, je knipt hier een klein stukje af. Voilà. Dat doet hij altijd. Je kunt dat tinkboek zo breed mogelijk zetten, maar je knipt er altijd een klein stukje af. Als ik nu hier deze ga vastpakken, ga je zien dat ik echt meer dingen al in het zwart binnen zitten, en dus door het feit dat hij een change to color op staat nu het blauw bij ons zit. Is dat wel oké? Okay, of is dat wat te veel aan het geraken? Dat hoeft een beetje te veel. Okay. Gewoon zoiets zijn. Ja. Goed. Right. Beginnen we er te geraken, hè? Maar die flikkering is echt wel lang. Ik ga die wel even aanpassen. Hop, we staan met een storm zien hier. Na een flikkering twee seconden rijden, is dat ook oké okay? voor ja. ja. Het is goed. Het is goed. Ja, het was echt een beetje te lang. Ja. Ik vind het altijd te lang, maar ik laat het gewoon zo dan om u te te ja, houden. De nu ook later dan niet meer? Maar nee, natuurlijk nee, niet. De de deze is gewoon heeft... omdat je moet herinneren. Ja, ja dat is gewoon omdat ja, je moet herinneren normaal gezien. Ja. Dat is gewoon puur altijd aan het bewegen. Goed. Um, mijn kleur van mijn Orb aan de achtergrond wil ik wel graag in de controller gaan aanpassen. Dus dat ga ik eigenlijk perfect kunnen doen door, waar staat hier, mijn gradient hier, mijn change to color, maar als ik die nu gewoon, zelf nadenken, nou als ik nu deze kleur zie, ik doe, drame, het weer, <laughs> ik doe het zelf ook nog aanpassen, ja. voilà. en ik wil graag die kleur aanpassen, nog. Een lichter dingen, dan gaat het deze krijgen. Wat je eigenlijk ook even goed kunt doen, ik ga hier nu heel even aanpassen, want ik vind dat de deuze nou niet super veel mogelijkheden biedt. Als ik hier nu gewoon deze ga aanpassen, nog een andere kleur, wat geeft dat dan? Dat is eigenlijk hetgeen wat we nodig hebben. Hè? Ik kan nu wel naar de juiste dingen color pikken, natuurlijk. Hop, hop, hop, hop, hop. Deze fil kunnen we dus wel vastpakken. Dan kan ik nu deze gaan aanpassen in mijn Essential Graphics-paneel, nog bijvoorbeeld. dat, dan hebben we eigenlijk ineens al een nieuwe orb gecreëerd. Ik ga nu eens even hier op, fit. Okay. En al hetgeen wat ik wou doen, staat er eigenlijk al juist in. Al hetgeen waarvoor dat ik de macht wil hebben om het zo te zeggen, staat hier al in. Ik noem deze even uh, orb color. Voilà. Right. Ik save opnieuw even. All right. Nu hebben we hier dus eigenlijk in de Essential Graphics Panel bij gezicht wat we allemaal mogen doen. Je zou deze dus perfect kunnen gaan exporteren als de mogert, om die dan te gaan importeren in Premiere voor bijvoorbeeld ja. over een achtergrond of zo te gaan knallen. Die dergelijke dingen. Maar ik ga eigenlijk meer rekening houden met een andere workflow. Ik zwier hier even alles uit. En ik ga even gewoon naar mijn output. Nu even op appeltje in. Dat is dezelfde work, workflow als file new uh, composition, new composition. Komt u mij vragen wat het die afmeting mag zijn? Los los hetzelfde. Maak dat ook maar, 19, nee, maakt maar wit, 1080 op 1920. En dit gaat mijn, um, mijn template worden voor, wie uh, was de volgende artiest? Moderaat? Moderaat. Voilà. Dat gaat hem mooi doen. Sjans heb ik gesaafd. Die moppen heb ik echt al ja. Ik denk dat er hier een vriend van u goeien dag heeft gezegd. Trouwens. Is dat een fijn? zekere Ruben. Ah, die ken ik al. Ja. ja. Dat is echt, echt een mooie vriend. Allee, dat is goed, denk ik. Ik weet niet echt waar ik met die informatie moet. Maar ga ik... ja, dat goed. Dus ik heb nu gewoon eigenlijk een file klaargemaakt. Waarin daar nog niks in staat. Maar als ik nu gewoon hier een design start, waarop ik daar net heb gewerkt, hier inzwier uh -huh. en ik open dat nu, dan heb ik hier bij Essential Properties al mijn mogelijkheden die, eigenschappen die dat ik kunnen kan toepassen. Yep. En ik kan die lokaal alleen maar op deze variant aanpassen. Ja, en je kunt die in Premiere dus ook gooien. Ik wilde zeggen, ja, in de Premiere zouden nee. die versie die dat je hieruit krijgt, ja. die zouden dan best naar Premiere doen. Ja. Ik ben nu al eens in de After Effects mm -hmm. aan het doen. Waarom? Ik ga, ga dat direct wel zien waarom. <lacht> um, Stam de source text erbij? Ja, die stond erbij. Dus technisch gezien, als ik hier nu gewoon... Op. Uh, nee, ik ga hem anders doen. Ja, ik, ga, ik heb ook een beter plan. Ja, okay. uh, ik heb nog een beter plan. Als ik hier nu gewoon tussen een expression toevoeg op nog die een een artist, een. ja, nog één. Er is een expression op een expression. Expressions kan dat niet zo aan. Ja. Veel, ja. veel, Zolang Zolang je eigen gebruikt het maar aankent. En okay. En binnenin okay. deze, dan ga ik één zeer specifieke expression typen. Discomp.name. En wat gaat er nu gebeuren? Die gaat eigenlijk op de achtergrond gaat je gaan kijken hoe dat deze compositie noemt. En die gaat die een tekst gaan invoegen in de source-tekst. Als ik deze nu heb losgelaten, dan gaan wij hier eigenlijk al instant zien dat je eigenlijk gewoon je tekst heeft aangepast. Als ik nu in deze gewoon even dupliceer met appeltje D en ik noem die aan um, de, de, de kills. voilà, en ik open die nu ook eens, dan stak je een tekst hier ook al ineens juist. En als ik nu die gewoon straks even gewoon gaan exporteren naar Media Encoder. Dat dan kijk je er ineens. Ik kan er nu mega snel andere varianten van maken. Dan maakt het wel heel gemakkelijk, natuurlijk. Terwijl met die Artist -pick, Ja, natuurlijk zou het stom zijn als de Storm ziet al die artiesten is, want dat kan niet. Mm -hmm. Hij is goed, hij is dat niet zo goed, denk ik. Ja. Goed, uh, artist ArtistPick. Waar staat hem hier? Ik ga nu even hier naar mijn assets. Wie uh, hadden we hier opgezegd? De Kills. Ja. Ik sleep die daar nu gewoon op en nu wordt mijn een afbeelding van de Kills aangepast. Wat heeft hij nu gedaan op de achtergrond? Hij heeft dat eigenlijk mee in een objectje gezet, maar die is nu een klein beetje te klein en die wordt wat afgesneden. Om dat op te lossen, gewoon ArtistPick voor de Kills even openen. Je ziet waarom dat hij het heeft afgesneden. Als we die nu gewoon een klein beetje kleiner zetten, dan doen we die nu toe. Vergelijk een beetje gelijk aan Smart Objects in Photoshop. En heeft hij gewoon allemaal automatisch de randen gelinkt, maar net ietsjes minder. Ik heb nog wel een klein foutje gemaakt, denk ik. Waan, volgens mij staat hij niet proper, maar aan de onderkant. Dat kunnen we natuurlijk allemaal oppassen. Allemaal. Voilà. Dus nu is mijn artist reveal voor The Kills, staat hij gewoon al perfect klaar. En heel mijn animatie is helemaal gewoon meegekomen. Vanaf hier om te itereren naar nieuwe artiest is echt een piece of cake, right? Vet. Ja, dus begin het is beginnetelijk al. Zijn er al vragen geweest in de chat van... Uh... Ze durven niet. Ze durven niet goed? Ze durven niet. Ja, er is een vraag geweest over die, uh, die presets, of dat die zo in After Effects zitten. Vraagt ja. Ellie van den Branden. En dat is inderdaad zo. Die zitten er standaard in. Ja. Um, wat dat wel een belangrijke is om te weten, ze zijn niet allemaal even goed. Uh -huh. uh, als je ooit naar die, after, naar die effects en presets wilt gaan, hop, ik ga hier even mijn search bar uitzetten. Bij animation presets staan er redelijk veel. Je hebt je presets die daar standaard mee ingebakken zitten binnenin After Effects. Je kunt er ook voor je eigen dingen maken. Okay. kun je dat perfect doen. Wat gaat erin opgeslagen worden als je een animation preset maakt, effecten die dat zijn toepast en alles van keyframes? Ja, okay. Dus je zou perfect eigenlijk, um, heel deze stapeling als het ware van effecten die dat er bovenop die ingrediënten staan, daar je perfect als een animation preset kunnen gaan zetten, met de keyframes en al er ook al op. Ik okay. ken je ook heel wat En dan je slaap. dat op andere shapes heb je ook al eens gedaan. Dat ja, ja, klopt. klopt. Ah. <laughs> de kubus kunnen je dat perfect okay. eigenlijk op die manier doen. Cool. Die staan hier standaard in, die zijn niet allemaal even goed. En die ah. zegt dank u, maar ze moet er helaas vandoor. Oké, okay, dat is dat goed. Dat goed. Hopelijk heb ik toch een antwoord kunnen bieden. Ja. Dat is al iets. Goed. Voor de rest nog andere vragen? Nee, ik denk het niet. Nee, momenteel niet. Dat een geweldig issue blijft bij Adobe, het 7, ja of nee, of crash. Zelfs op HPC's ja. en, en Macs. Ja, en met afs-effects merk dat ook. Ligt aan de software inderdaad. Ja. ja. Maar Want ik heb de nieuwe M1, M2. De M1, de M1 is De ja. m En die heeft dat ook. Jammer genoeg kunnen we daar niet super ja. veel aan doen eigenlijk. Allright. Ben ik ben nog eens aan het denken. Dan heb ik nog iets uit te leggen. Oh. Ik ben één ding vergeten. Of kan ik er nu nog bij zetten, In En deze hier, zo die traditerpatroonetje. Als mm -hmm. dus ik dat nu gewoon zou gaan openbreken. En ik ga toch gaan kijken naar mijn content Eigenlijk heb ik los hetzelfde gecreëerd als er straks ja. met die uh, met die een, torens, die een halve donut. Mm -hmm. Nu zou ik het graag hebben dat dat zo wat aan en uit flikkert. Zo een klein klein beetje. Ik ja. vraag ook of je presets kunt downloaden en ergens aan toevoegen. Ja. Dus en Vato niks van uh, After Effects? Ja, ah, soms Def, wel. En... Maar dat moet je al goed zoeken. Um, animation presets, wat je wel kunt doen. Um, bij de nieuwe After Effects beta, die dat er well, Momenteel is nog in beta, maar die gaat binnenkort wel uitkomen, zijn er heel wat nieuwe um, user presets bijgekomen. En dan zitten er een paar bij die dat wel beter zijn. Okay. Als je als nog eens een keer ooit mee wilt beginnen. Komen die uit de community? User, presets? ja presets. Klopt, klopt. Ja, ja. Dus je hebt er bijvoorbeeld okay, ene, okay. dat is een kerel genaamd Jake in Motion, die heeft redelijk interessante uh, oh. tutorials. En ze hebben hem bijvoorbeeld gevraagd om daar animation presets te gaan maken in ja. die Voor de mensen die daar al eens een keer willen experimenteren met de nieuwe uh, After Effects Beta, want er zit één ding bij dat redelijk interessant is: dat is OBE, dus 3D-files rechtstreeks in After Effects te kunnen animeren. Okay. Dat is echt wel een world premiere om het zo te zeggen. Je kunt dat perfect bij je Creative Cloud om daar Beta te dat geldt ja. voor alles, ook voor Photoshop en zo. Ja. Dus maar dat dek je nu eigenlijk wel een klein beetje in. Niet hè? voor productie doen we gebruiken, beta dus. Maar ik kan wel een heel interessant zijn voor ja. de nieuwe eens een keer toe te passen. Mijn andere, en dat is nu gewoon een kleine bit of information. Bijvoorbeeld Premiere Pro kun je automatisch laten ondertitelen. Ja. Dat werkt alleen nog maar op Nederlands en, wacht even, hè, Simplified Chinese en Russisch. Nee, okay. niet op Nederlands, Engels. Ja, ik dacht dat al. Ja. Ik tot dat doen. Dat is, is een grote Dus wat ik dan eigenlijk moest doen, is ik moest die dan automatisch laten ondertitelen. Nee. Hem zeggen dat het Engels was, dat klopte niet. En dan zelf maar een tekst invoeren. Okay. Maar de timing klopte al wel van mijn captioning. bij die Data kan hem het instant in het Nederlands doen. Oké. Okay. En de paar films die ik dat heb kunnen proberen, werkten hem redelijk goed. Top. Dus op zich kan dat wel eens interessant zijn. Goed. Goed. Dan ben ik, ik. Ah ja, nee, natuurlijk niet. Gezet maand. vrijde vriend. Ja, ik nog eens zien hè, met het blok is. <laughs> ja, gewoon even een klein beetje voor te laten zien. oké. Okay. Um, Uw collega zegt in het Frans vertaal nu ook in de beta. Ja, klopt. Ja. klopt. Frans zit er inderdaad ook bij. Dank u, Ro. En animeer die blok. Ja, ja, ja Oké. Okay. Concentreer dus, Ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. <laughs> Um, elk object dat er binnen in één groep zit, dat een subgroepje is, heeft ook zijn eigen transform-paneel. Als ik deze nu open openvinken, dan kan ik alleen maar van dat objectje mijn opaciteit gaan aanpassen. Dus als ik deze nu animeren, van 0 naar 100, dan wordt alleen maar dat één objectje in geanimeerd. Dus dat is ik gelijk als in Illustrator, is dat één leer met allemaal verschillende subgroepjes. Mm -hmm. Maar je kunt hier in de afspeks, kun je er perfect aan. Okay. Als ik deze nu ook gewoon eens een keer een loop out doe. En ik ga dan met mijn goede vriend de pingpong doen. Voilà. Dan begint hij als ja, te ware te pingeren. Om okay. dat ja, zo wonen. te zeggen. Voilà. En als ik deze nu gewoon allemaal zou kopiëren. Op al die dingen, ik weet niet of ik hem instant ga kunnen kopiëren. Ja. Oké, okay, dus die is nu allemaal op elk apart subgroepje, nee. heb ik nu geanimeerd. Ik ben niet 100% zeker dat hij nu ook die expression heeft meegenomen. Ik ga eens even gaan inbreken. Nou ja man, ik had dat op ook meegepakt. Feest, feest, feest. Nou, ah, ja, natuurlijk. als dus ik nu hier gewoon op letter U opnieuw doe. En ik ga nu eens even zo'n een paar van die keyframes oh, net iets... Op, net één sofa op een andere plek gaan zitten. Dat zijn er wel wei natuurlijk, maar we mm hadden -hmm. eigenlijk een redelijk random animatie kunnen gaan krijgen, die dat wel gewoon perfect doet. Nice. En op zich heeft dat eigenlijk niet veel tijd gekost natuurlijk. Mm -hmm. Oh. Ik vind het wel vreemd dat je altijd geen nulobject gebruikt hebt vandaag. Moet ik dat doen? Ja, ja, dat is goed. Maar gooi je help altijd zo graag naar ons. En ah, wel, we dat ja. doen. <laughs> Layer nieuw. Oh. Verwachten we dat je nu Ik moet het niet zomaar gebruiken om dat te is. Jawel, kan dat doen. Oh. Ik maak een nulobject aan. En daarop ga ik een uh, slider controleren. Waarom? Ik zou eigenlijk graag hebben. Ineens valt mijn ouder die een achterkant is super statisch. Die orbit is niet aan het bewegen. Die mm -hmm. danst niet. En dat was eigenlijk wel een klein beetje een punt waar ik wauw. Daarvoor ga ik allereerst een expression gaan toepassen. Hop. Ik weet dat mijn tijd er bijna op zit, zeg. Ik zie onze technische man al zeggen van uh, Paul animeren. Ja, zo dat, dat ben ik toch aan het doen nu, hè, vriend? <laughs> cool. Zit met een delay van 20 seconden. Ah ja, dat kan <laughs> het ook wel zijn. Right. Um, een klein dingetje, maar dat je, als je deze ooit zou moeten gaan animeren, zoals we nu zijn aan doen, en je wilt dat effectief zien bewegen, dan heb je eigenlijk een noise face nodig dat je moet animeren. Oké. Okay. Dus so, we zitten terug in die noise HLS. Noise HLS. Op noise face. Ja, klopt. Goed. Oké. Okay. Optional valt van een expression ja? bovenop de noise phrase ja. en daarvoor gebruik je een expression genaamd time. Okay. Time wil gewoon kijken ja, hoeveel tijd is ze verstreken en die waarde mag je maal 100, 200 zijn, whatever. Dus ik nu gewoon time maal 200 tap hop. Dan is er zo'n klein beetje nog kansen. Ja. En nu zal ik mijn nul objecties bovenhalen, s'n vriend. Als ik nu op deze nul-object, uh, waar staat hem hier? Hij staat daar in het midden. Ik zet daar een slider-control op, ja, en ik zet dat hier op die nul op. Dan is de slider-control? Eigenlijk gewoon een vluchtig op 100. Dat is een uh -huh. heel zwart-wit gezicht, hè? Okay. die dat van nul tot hoeveel dat je ook wilt gaan. Ik ga die nu eens even hier op 400 gaan zetten okay. en ik pik die nu even vast. Die mag hier heel even blijven staan. En dat we eens zien waarom ze. Ik ga even hier terug naar die Orb Gradient blue En die Noise Face, deze getallen hier, dat momenteel 200 is, dat wil ik gaan vastlinken aan deze slider. Klopt. Dat gaat dat kunnen aanpassen. Hè. Klopt, Met, uh, klopt. In Essentials. Dus ik selecteer ja. dat. dat ik ga soms een klein beetje ja, inzoomen en zo bijna mm het -hmm. scherm opeten om tot achter te geraken. Als okay. dus ik nu hier deze piglip gebruik en ik. Wop. Knal die daar naartoe, dan gaan we eigenlijk zien dat je expression ineens een -in paar is. Het enige wat het nu is, ga kijken hoeveel dat die slider is. Dat is het enige. Voilà. Als dus ik nu die slider aan, pas nog 50. Dan gaat ineens, ja, hij ineens zo subtiel zijn dat je het eigenlijk niet gaat zien. Ja. 5000. Als je hem zo ramp dat gaat het ook niet zien. Dan krijg je wel bijna die een dancing dissolve. Oké. Okay. Voila. Uw dit bij deze. Awesome. Ja. Die kunnen we nu ook gewoon hier perfect add property to essential graphics. Hier ben ik nog wel even een range aanpassen. Zo we nu mm -hmm. zeggen 500. En als ik nu terug ga inbreken in mijn modderad, dan is hij hier ook zelfs in een stoel gepast. Cool, cool. Dat kan een heel interessante zijn. Bij De deze ziet ik het er ook voor mij zo. Alright. Zit Zijn jullie uh, mee? Ja, ik ben nog ja? mee. Het is best wel een heftige sessie aan het eind van vandaag. Ja, oké, dus, oké. Uh, Maar alleszins mijn bedankt hiervoor. Um, uit naam van iedereen, ja, we hebben vandaag een heel boeiende dag meegemaakt, denk ik. Met heel veel verschillende tips in verschillende domeinen. En um, graag wil ik al mijn collega's er alvast nog een keer bij halen. Um, <lacht> Bedankt om hier aanwezig te zijn en wij zien jullie allemaal zeer graag terug volgend jaar voor onze vijfde editie. Applaus voor iedereen. Okay.